Mascha en Sintje. Het is wel behoorlijk nat. Klet nat. Sintje, Mascha, hé. Hey. Oh, Mascha. Kijk eens. Je mag er maar eentje, Mascha. Sintje. Kijk eens Sintje, je mag er twee. Hé. Hey. O oh, Masha. O oh, Masha. Hey. Het regent, het regent. Hey Masha. Sintje. Masha. Oeh. Kom eens. Hey. O oh, Masha.